Motivatie is voor iedereen uniek en anders. Voor de een zegt, ja maar ik ga het om het geld verdienen. De ander zegt, ja maar ik wil juist mijn vrijheid hebben. Een ander zegt, ja maar ik wil graag zingeving. Uh, zingeving. Ik wil iets bijdragen aan een maatschappij of aan de omgeving. Iedereen is anders gemotiveerd. En we hebben het over intrinsieke motivatie of excentrieke motivatie. Beide zijn relevant. Wat geeft jou nou de energie om elke dag naar je werk te gaan? En wat maakt jou zo gelukkig op je werk? Want ja, zelfs al kan je een hele rij van dingen noemen die je nee, dat is net niet zo leuk. Ook daar is weer, zorg dat je je aandacht op het juiste richting geeft wat wel, wel energie geeft. Maak dat groter, maak dat groter. En zorg dat je bewust bent daarin. Want jij hebt invloed hoeveel energie je elke dag krijgt van jouw werk. Dus weet wat je motiveert en geef de aandacht aan de positieve dingen. Veel plezier en succes. Meer tips? Telemmotivatie.nl Lees je vraag. Daar staan diverse video's.